Het Holland Festival is bijna voorbij. Vanavond is er nog een spectaculair slotprogramma in het Concertgebouw. En wij blikken hier in de studio met een aantal gasten terug op bijzondere optredens en voorstellingen. Welkom bij Holland Festival 2016. Ja, een van de belangrijkste voorstellingen van het Holland Festival was dit jaar het optreden van het Syrisch Nationaal Orkest. De muzici kwamen speciaal voor dit concert uit alle delen van de wereld. En het was een hartverwarmend weersing van collega's, vrienden en familie. En ook het wereldberoemde Kronos strijkkwartet was te gast op het festival. Zij gaven deze week onder andere een aantal masterclasses. En Anneke Groenteman en Remy van Kesteren zijn hier om over bijzondere voorstellingen te praten. Maar eerst componist en dirigent Marlijn Twaalfhoven. Na een jaar met bijzondere evenementen om de fagot uit de vergetelheid te trekken... sluit hij af met een spectaculair concert. Hij componeerde een stuk voor meer dan 200 fagotten. Het was een spannende repetitietijd. Meestal in een orkest zijn er maar één of twee fagotten. En nu zijn het er heel erg veel. Dus dat lijkt me wel heel erg leuk. Ik zou gewoon zeggen, kom en laat je overspoelen door de fagot. Ja, en het concert vond vanmiddag plaats. Grand Symfonia, Merlijn Twaalfolven, welkom, fijn dat je Dankjewel. er bent. Ja, en het zag er fantastisch uit in het concertgebouw, in de grote zaal. Ja. Hoe is het gegaan? Nou ja, we hebben echt geschiedenis geschreven. Ja, Dit want heeft ik... dat gebouw nog nooit gehoord. Nee. Um, ik heb gecheckt of de, het verzekerd was, want op een gegeven moment toen we allemaal bezig waren, 274 uh, uh, fagotten, begon dat gebouw toch wel um, angstig te vibreren. Ja. Ik was, ik, was, ik was erbij. Hè? Ik, ik was gewoon eh, uh, verbaasd op hoeveel soorten geluid er uit een fagot kan komen. Ja, ja. Um, en wat me ook opviel, is dat er heel veel fagotisten op blote voeten rondlopen. Is dat Echt? iets wat ja. inherent is aan de fagotist, of? Nee, nee, nee. Dat, dat, dat, dat, dat leek mij een fijn gevoel. Dus dat heb je meegenomen in je compositie? Precies, want dan voel je die trilling van het gebouw, voel je dan extra goed. Ja. ja. Het, uh... Maar oh, dat heeft een beetje met de ervaring te maken en ja, de beleving. Ja, ja. Ik wilde het publiek ook nog uitnodigen. Maar goed, dat was even gecompliceerd. Om onze schoenen uit te trekken. Ja, ja. Hadden we het uh, gedaan. <laughs> en uh, je zei net al: 274. Jullie ja. deden, behalve dat het een wereldpremiere was, was het dus ook een, een wereldrecordpoging. Precies. ja. En die ja, is gehaald? Ja, absoluut. Ja, de, überhaupt is er nog nooit een recordpoging met fagottisten bijeen. Maar voor het uh, Guinness World Record boek ja. is 250 de limiet. Dus. We hebben de lat uh, neergelegd, dus nu is het aan, uh, aan Londen of Parijs om te kijken of ze er overheen kunnen. Ja, ja, ik vond het een fantastische ervaring. Uh, uh, wat mij opviel van, kijk jij, want hoe pak je het aan? Hè? 274 uh, van Godte. Uh, begin je dan met schrijven voor een uh, vijftal en dat vermenigvuldig je of nou, hoe dat werk het... je? Um, je kunt niet achter de piano gaan zitten en een liedje gaan maken en dat dan opschrijven of met je computer dat opnemen. En dan op print drukken en zeggen, speel het maar. Ja. Um, je moet rekening houden dat uh, die spelers staan ver uit elkaar staan. Dus zelfs als je dirigeert, op het moment dat die wat speelt, hoort diegene het een halve tel later. Dus je moet eigenlijk je muziek inrichten al op die massa. Ja. En dat is een heel proces geweest. Want uh, ja, ik kon het me onmogelijk voorstellen. Dus pas bij de repetitie begon het te leven. En toen heb ik ook meteen allerlei... Ideeën en dingen heb ik weer weggegooid. Dus uh, de spelers die zijn, uh, kregen elke paar dagen een e-mailtje van mij. <lacht> ik heb met wat veranderd. Met een attachment. <lacht> ja. Dat was niet iedereen blij voor uh, Bolejo. Want meesten, het is natuurlijk fijn als je op een gegeven moment wat hebt geprint en je kan dat studeren en je, dan is het af. Ja. Terwijl dit is nooit af geweest. Zelfs tot na de generale repetitie, dus om kwart voor drie, ja. uh, kwartier voor aanvang, heb ik nog een, een, een verandering door weten te voeren. Waardoor ik, waar ik um, achteraf gezien heel blij mee was. Welke verandering was het? Um, we hadden een soort slotliedje. Een uh, heel zacht, mooi stukje, wat veel te hard klonk. En uiteindelijk is dat tijdens de, um, de voorstelling vanaf buiten gespeeld. Dus vanaf op de gang. Dus heel uit de verte. Nog een heel ander effect. Ja, dat was Ja, dat is het einde. Uh, je hebt met heel veel uh, uh, uh, uh, verschillende fagotisten gewerkt. Want er zaten ook ja. mensen bij. Die hebben een soort crash Course gevolgd. Die hadden nog klopt. nooit een fagot gespeeld. Ja, klopt, uh, ja. Ik kan me voorstellen dat het ontzettend leuk is. Er waren ook kinderen bij en zo. Maar heb ja, je het gevoel ja. dat je dan moet inleveren op de muzikale kwaliteit? Of... Kijk, voor mij is het als componist: je hebt zeg maar een palet aan kleuren. En op het moment dat je alleen met professionals werkt, dan zijn die kleuren. Nou, heb je een aantal kleuren. Maar dat is veel beperkter dan als er ook mensen bij zijn... die ja, veel meer, minder ervaring hebben op het instrument. Ja. Dus voor mij wordt het eigenlijk veel rijker om met die combinatie te werken. Ja. Um, het is alleen niet dat ik eenvoudige muziek speciaal wilde schrijven. Ik heb hem natuurlijk wel heel tactisch aangepakt. Dat de mensen die pas net speelden, dat die de klanken en de noten kregen... die, uh, nou ja, die meer voor de hand lagen, die ze makkelijk... Je hebt allemaal ja. grepen, hè? Je, nou ja, ja. je, je kunt echt in, in de knoop raken met je vingers. Dus dat hebben we wel uh, uh, nou, proberen goed uit te pakken. Maar ik wilde geen soort van kindermuziek maken om die kinderen blij te maken. Precies. We hebben echt gewoon een heel, heel ruig, volwaardig festivalstuk uh, kunnen maken. Wat vind jij zo mooi aan de klankkleur van een fagot? Nou ja, er zijn er dus honderd kleuren. Kijk, ik vind het allermooiste dat het dus zo'n ontdekkingsreis is om met zo'n instrument, zo'n nou, zo zo zo zo uh, zo project aan te gaan... Ja. voor mij vertelt dat gewoon heel veel over, over de natuur van klank. En het karakter is verder, verder... Je kunt niet keihard spelen, maar wel heel robuust. Je kunt heel... Uh... Dus dat vind ik eigenlijk heel, heel erg mooi. Ja. Het is... Het is, het is nooit lomp, maar het kan wel, heel, heel, wel een beetje gruwelijk zijn soms. Ja, een van die fagotisten is Bram van Sambeek. Bram, ik sprak jou vorig jaar nog tijdens deze uitzendingen. En dat was de start van het Red het fagotjaar. Is de fagot gered? Uh, nou, in Nederland is hij nu zeker gered. Uh... Dus ja. Inderdaad, we kijken al naar internationale mogelijkheden. Ik stel voor dat we volgende keer met duizenden vergoten in de arena of zo. Kijk, jullie rollen gelijk uit. Het wordt nu ja. gewoon. Uh, ja. de wereld is je toneel. Ja, het is een heel mooi begin dit. Ja, ik zag jou vanmiddag op dat podium staan. Hè, en je stond ook wel met een big smile. Want het, ik dacht, van jou moet het ook bijzonder zijn? Want jij speelt een noot. En er kwam een soort geluid van 200 vergotten uit die zaal terug naar jou. Ja. Hoe was het? Ja, het is geweldig. Ja, ik ben een soort, als een soort van sjamaan mag je dan vooruit gaan. En, ja. Ja, het, het antwoord was echt uh, ja, hartverwarmend. En ik, vond het, ik vond het echt geweldig om dat van zoveel verschillende mensen uh, ja, terug te krijgen. Het ja. was echt een heel dankbare taak. Ja. ja, en wat mij opviel was dat er zoveel humor in zat. Hè? In, in de muziek, in jouw compositie, in hoe je op elkaar reageerde. Mensen moesten ook echt, soms echt lachen om wat ja. er gebeurde. Had jij dat gevoel ook? Uh, ja, maar dat, dat merkte ik eigenlijk pas tijdens het concert. Uh... En dat, dat was ook wel onverwachts. Meestal is het niet zo'n goed teken als mensen beginnen te lachen na twee maten uh, solo ja. Mozart. En dat ja. gebeurde nu wel. Dus ik dacht, oh, oké, okay, ja. ja. ja. goed. En wij, wij kennen dit stuk, het, het, het Mozart-concert, heel erg als een serieus auditiestuk. Ja. Dus uh, ja, op het moment dat er keihard wordt gelachen... Dat betekent dat meestal net zoiets als het belletje. Maar dit, dit was juist het teken positief. van een heel goede sfeer, ja. Ja, want dat was dus een... Een grote verrassing dat de muziek overging in Mozart. Ja. dat ook het Nederlands Kamerorkest daar stilletjes was gaan zitten. Dus we hadden al die fagotten, maar in één keer de strikers, zat, er een, de, ja. zat er een echt orkest. En klonk er echt de Mozart. En ja. dat was een, natuurlijk een groot contrast. Ja. En die lach was ook wel, was gewoon een totale verbazing van... Wat daar gebeurde. Ja. <laughs> Wat gaan, want je hebt een heleboel van getussen meegenomen. Maar blij dat jullie er zijn. Wat gaan ze spelen? Nou, we gaan eigenlijk een samenvatting maken... Het stuk vanmiddag duurde een uur. Ik ga allemaal lekker staan, jongens. En uh, wij, uh, wij, wij kunnen dat uh, in, in drie minuten. Jullie kunnen dat gewoon in drie minuten. Kijk, wij gaan er klaar voor zitten. Aan jullie het podium. Geef ze een warm applaus. APPLAUS Het Holland Festival trekt ieder jaar zo rond de 70.000 bezoekers. en Aan tafel twee van die bezoekers, liefhebbers van het festival. Hanneke Groenteman en harpist Remy van Kersteren. En hij mocht onlangs de belangrijkste Nederlandse muziekprijs in ontvangst nemen. Welkom, fijn dat jullie er zijn. Dat klonk goed, hè? Oh, Wat erg dat ik daar vanmiddag niet bij was. Ja! Het was uitverkocht. Jij kan niet alles zien, Hanneke. Nou, maar ik had geprobeerd een kaartje te krijgen, maar dat kon niet meer. Ja. En nu, heb ik, nu vind ik het helemaal een toegift. Wat, wat een gevoel dit. Ja. ja, we hebben jullie gevraagd om uh, een van de voorstellingen die jullie bezocht hebben met ons vanavond te bespreken. Welke voorstelling heb jij uitgekozen, Remy? Um, ik was uh, bij Son Lux met het uh, KCO, het Concertgebouw het Orkest. Uh, ja. En. Uh, en ja. waarom wilde jij in eerste instantie, we gaan het zo dus over hebben, maar waarom wilde jij in eerste instantie naar die voorstelling? Nou, ik was heel nieuwsgierig. Son Lux ken ik een beetje. Dat is echt een, een soort heel populaire band. Maar eigenlijk sinds kort ineens uh, opgekomen. En, uh, uh, dus daar was ik al wel nieuwsgierig naar. En zeker in combinatie met het KCO natuurlijk een, een, een geweldige... Ja, geweldig orkest, maar orkest. ook een orkest. beetje een, een, soort, een soort bastion natuurlijk. Ja. En het feit dat zij zich openstellen, ook voor popmuziek... vond ik een heel interessant gegeven. Dus ik was heel benieuwd. Ja, heel goed. Daar gaan we het zo over hebben. Hanneke, jij bent naar toneelgroep Amsterdam geweest. Husbands and Wives. Husbands and Wives. Uh, ken je de film? Ik ken de film al heel lang. Van ik Woody heb... Allen? Van Woody Allen. Ik vind het eigenlijk de kernfilm van Woody Allen... waar alle andere films mee te maken hebben. Ja. Twee Echtparen en het gedoe met relaties. Heb jij een relatie? Ik heb een relatie. Ja. Kijk. Pas op dat je niet één woord verkeerd zegt, want dan gaat de heleboel <laughs> schuiven. Dat zie je niet. Is dat een van. beetje de boodschap? Ja. De boodschap van uh, Woody Allen, ja. Ja, we hebben, uh, we hebben wat beelden van. Uh, het is nu bewerkt voor toneel. We hebben wat beelden van uh, de toneelvoorstelling. Laten we even gaan kijken. Check en ik gaan naar elkaar. Ik ben weer begonnen met therapie. Hmm. Ik bedoel, het is onzin om je te conformeren aan een of andere. Hysterisch samengesteld, huwelijk, concept, He, elke situatie is anders. Wat jij eigenlijk wil zeggen is, als het maar werkt. Wel een romantischer moment dan dit kun je je niet voorstellen. Dit was een erg gepassioneerd moment. Ja, een film van Woody Allen, ik geloof in 92. En ze hebben het script vrij letterlijk meegenomen vrij letterlijk, ja, het toneel. He? Ja. Is, is, is dat gelukt? Dat is totaal gelukt. Um, die film vond ik al uh, magistraal. Maar deze voorstelling voegt er de magie van het theater aan toe. Door een film kan je goed monteren. En, uh, hey. Maar hier zie je voor je ogen de onrust, de paniek, de humor... Alles wat Woody Allen bedoeld heeft, heeft Simon Stone, heet hij, die, ja. die Australische regisseur, heeft daar een geweldige voorstelling van gemaakt. En wat spreekt jou zo aan in dit relatiedrama? Ja, dat relaties zo moeilijk zijn. Ja, <laughs> en dat, ja, dat iedereen. Wel. Nou ja, omdat de mens en zeker de vrouwen, maar de mannen ook wel, zijn onzekere schepsels. En in een relatie. Je, je krijgt geen garantiebewijs, zoals in een winkel. Hè? Dus je moet altijd weer testen: is het nog wel de relatie waar ik me zo, uh, waar ik zo uh, op reken? Ja. Dus het ene woord haalt het andere uit. Dus uh, dan zegt uh, de hoofdpersoon, in dit geval Ramzi Nasser, zegt tegen zijn vrouw, um, in dit geval Helena Rijn, allebei superieur gespeeld. Die zegt, dan zegt zij: val je eigenlijk op die jonge studenten waar je les aan geeft? Nee, nee, ik val helemaal niet op. Dan zegt ze, ja, maar zij vindt uh, zij wel op jou. Nee, ze valt niet op. Maar ze vindt dat ik een heel interessante schrijver ben. En dat is iets heel anders. En daar hebben we gesprekken over. En dan begint het huwelijk al te schuiven. Ja. Snap je? Ja. Dan denkt zij, oh-oh. En een bevriend echtpaar, Marieke Hebink en uh, oud die kondigen aan dat ze gaan scheiden. Ja. En daar maakt het eerste echtpaar zich op. Ongelooflijk druk over, vooral de vrouw. En dan krijg je zo helemaal relatiedrama's. Ja. Op een hele subtiele manier. En het leuke is ook dat toen Woody Allen die film maakte, draaide... was hij met Maya Farrow. Maar tegelijk was hij al met zijn... Met zijn stiefdochter. Zijn stiefdochter. Dat was toen Kim al... Jong-il heet ze, of ja, anders. Ja, nou, gelijk naar een dictator. <laughs> dat was in ieder geval uh, al een, een enorm huwelijk dat op knappen stond. Dat was, geknapt, dat was al Mia geknapt. Mia Ferro heeft toen gezegd: Oké, okay, ik maak deze opnames af. En toen was de derde wereldoorlog uitgebroken ja, ja. daar. Maakt die film extra pikant? Dat maakt die film extra pikant. Ik geloof dat dat hier een, een, helemaal niet aan de hand is. Want dit is in 92, maar is, zeg je van die relatie perikelen, dat is eigenlijk altijd hetzelfde? Of, of doet het nog ergens ja, enigszins mij, In aan? mijn herinnering dan, hè, want ik ja. ben natuurlijk nu bejaard, dus ik heb dat nu niet. Maar in mijn herinnering is het, en wat ik om me heen zie, is het dat schaatsen op glad ijs. Dat elkaar aftasten, dat eeuwige wantrouwen wat altijd op de waakvlam staat. Ja. Dat is van alle tijden en dat wordt in die film, maar ook in deze voorstelling... Superieur, dat is de verdienste van Woody Allen. En de theaterversie is de verdienste van Simon Stone en de vier acteurs en de twee bijacteurs. Ja, en dan, is het, uh, dan, dan kan je zeggen, Woody staat bekend om, om de lichtvoetige, humoristische manier... waarop hij soms hele schrijnende ja, problemen aan de kaak ja, stelt, Ja, want en... het is ook analytisch, natuurlijk. Hè? Het is, daaronder zit toch een, een andere soort laag. andere laag. Dus wat ook ergens wat ik las, het is Woody Allen en Virginia Woolf. Er zit ook gewoon het verdriet... En, de, en, de, ja. en de, de wanhoop om zo'n relatie toch goed te houden, hè. En dat zit er ook onder. Maar het is ook heel geestig. Precies, want die humor die blijft ja. ook bewaard ook op het toneel. Ja, ja, en dat is de mooiste humor. Dat is natuurlijk... In New York heeft het iets heel erg New Yorks. Maar ze hebben dat prachtig omgezet naar hier. Ook het toneelbeeld is... Ik vond het smul. Ik ga er absoluut nog een keer naar Als we in oktober weer gaan spelen, wil ik het nog een keer zien. Ja. Een aangrader dus. Ja, vind ik wel. Heel goed, Husbands and Wives. Nou, nieuwe op Amsterdam is dus niet alleen te zien in Amsterdam, maar vanaf het najaar door het hele land. Ja, Remy, jij ging nou dus naar die bijzondere samenwerking tussen de New Yorkse band Son Lux en het Concertgebouworkest. En Claire McFadden, die zong erbij. Ja. Um, uh, ja, ja. Waarom die Son Sondux? Je vertelde net al even hè, dat je waarom je was geïnteresseerd. Uh, had je al iets vaker van hem gezien live? Van hun moet van ja, uh, de band? Ik, ja, het is een trio. En ik heb het bandje of een bandje, ja, ja? een bandje al een paar keer ge gehoord. En uh, Hoewel het niet helemaal mijn muziek is, het is een beetje een wat gekwelde, uh, ja, emotionele zang. Uh, met af en toe een beetje maniertjes, maar het is wel heel erg van nu. Dus uh, qua de geluiden die ze maken, de sound die ze maken, is, is heel goed. En het is vooral ook, ja, ik heb geen ander woord voor dan gewoon rete strak. Uh, die, die drummer is echt supergoed. Ja. Ian Chang heet hij. En uh, het staat gewoon als een huis. Het is gewoon heel goed in wat het is. Dus ja. ik was gewoon heel nieuwsgierig. En, um... Maar voordat jij het verder. ja, ik hou de spanning op. gaan we heel veel kijken naar wat repetitiebeelden. Ja, van hoe dat goed. er toen uitzag. Ik al groot mijn Het geluid was hier nog niet optimaal, maar het was een repetitie. Ja, het is lekker was binnenkomen. Ja. Nou, uh, laat ik beginnen. In ieder geval met de arrangementen een waarvan je net hoorde, van Jules Buckley. Echt te gek. Uh, dat is echt een man, ja, hij is dirigent van de Metropool, dus iemand die dat wel toevertrouwd is om, uh, ja. om de, ja, eigenlijk de genres elkaar te laten vinden. Um, en Claren McFadden, die we hoorden zingen. Ja, fenomenale zangeres, alles wat zij aanraakt, vind ik geweldig. Ja. Uh, maar ja, de, de twee hoofdpersonen in kwestie, het orkest en uh, Son Lux, vond ik een iets minder geslaagd huwelijk. En waarom was dat zo? Ja, het was gewoon... Um, het was alsof ze niet echt met elkaar wilden. Het was gewoon eigenlijk... Um, er was geen synergie. En dat vond ik eigenlijk een soort opeenstapeling van gemiste kansen. Je hebt zo'n fantastisch orkest, een geweldige band. Maar het begint al bij dat het orkest zich niet laat versterken. Dat is ergens ook misschien hun trots, of dat willen ze niet. Of, uh, maar ja, als je dan met een band speelt die toch best wel vooral tot zijn recht komt... Ja. is het gewoon zoeken naar een balans en krijgen ze nooit echt een sound die ze samen maken. En ik denk altijd, als je, als je samen iets gaat doen, als twee kunstenaars elkaar ontmoeten... dan moet je echt de tijd nemen om, om, om elkaar te, te leren kennen, te onderzoeken. Ja, want jij bent echt iemand ook die, die uh, samenwerk, spannende samenwerkingsverbanden aangaat en ook probeert een beetje die grenzen te beslechten. Want wat is dan het geheim van een, een goede samenwerking? Het is, dat wat je het er vol voor ja. gaat en uh, dat je kans houdt op mislukking. En de, de, ja, meer dan de helft van die projecten, die, die mislukken ook gewoon. Ja. Soms is het toch ook gewoon een bedenksel. En dat is ja, niet leuk bij ja, elkaar. Nou ja, en dat bleef dit een beetje. Dat, dat was echt mijn probleem. Het was bijna omdat ik ook. Veel van dit soort uh, samenwerkingen doe dat ik af en toe voel alsof ik aan de tafel zat. en dat je het orkest of een vertegenwoordiger van het orkest hoort zeggen. Ja, het is ook wel belangrijk dat het orkest ook uh, doet waar het goed in is, weet je wel? En dus speelde het orkest een paar stukken, waarvan één ja. trouwens geweldig was, een stuk van Crumb. maar er was ook een werk van, uh, van Ives, wat gewoon. Totaal de plank misloeg. En je zag bijna de orkestleden. Het was ook niet geregisseerd. Dus die ja. orkestleden zaten een beetje ongemakkelijk mm. dan op het podium terwijl het orkest. Maar jij zegt eigenlijk, totale overgave is nodig om dit tot een succes te maken. Ja. Een dus... noodzaak. Een noodzaak. En noodzaak. En noodzaak, inderdaad. En dit, dit bleef toch te, te veel een, een, inderdaad een op zich leuk idee, maar um, ja, echt jammer. Want het, het had volgens mij veel meer ingezeten. Ja, we hebben je nog even gevraagd om iets korts te noemen, wat dan wel heel erg geslaagd is als een samenwerking. Ja, nou ja, een tijdje geleden was ik, uh, was ik ook in het concertgebouw en toen was Amsterdam Sinfonietta daar. Ja. En uh, ja. dat is bij uitstek een ensemble wat zich altijd vol ergens instort. Met Wende Snijders. Met Wende. Die heb je ook en, gezien. Heb ik gezien, ja. ja. En ja. Ik, ik, ik, heb echt, uh, ik heb echt gejankt. Ik vond het ja. zo ontzettend mooi. Het heeft me zo diep ontroerd. En uh, o, zo zou even. het altijd moeten zijn. Het was geweldig. We kijken even naar een kleine instart. Dat was theatraal ook zo mooi. Dat bewoog allemaal met elkaar. Ja, Maar dat is het ook. Als je twee van die, die groepen bij elkaar zet... dan moet je ook daarover nadenken. Van, van hoe ja. weet je, Blijft zo'n orkest zo'n orkest? Want op het moment dat, dat je toch... Ja, de uh, zeer gerespecteerde dames en heren toch wat keurig blijven naar muziek blijven staren. Of en dat, dat die band niet... probeert daar los te gaan daarvoor. Ja. En dan zit het orkest heel keurig te strijken. Ik bedoel, een paar mensen. Ja, maar het dat... was gewoon een love affair hè, tussen Wende en... Ja, daar werd echt iets de nieuws de gemaakt. De en je zag iedereen in het orkest ja. geweldig genieten. Ja. Je zag Wende genieten en dat is ook wat je wil zien. Je wil ja. ook dat ze echt samen... en dat ze echt voelen van... dat ze zelf voelen ja. van dit is te gek. En dan ga je dat als publiek ook ja. nog meer ervaren. Heel goed. Fijn dat jullie ben, er waren. Bende was ook bij Husbands and Wives. hebben we nog lang over relaties zitten napraten. Kijk, ook. Als, nou, ga naar het Holland Festival. Je komt overal achter. Het is één grote. Nou ja, dank jullie wel voor jullie komst. Hanneke Groenteman en Remy van Kesteren. Dank jullie wel. Ja, graag gezien de gasten op het Holland Festival zijn de leden van het Kronos-kwartet. Wereldberoemd vanwege hun pionierswerk op het gebied van nieuwe muziek en avontuurlijke verbindingen. Bijvoorbeeld met het Nederlands Danstheater. Twee jaar geleden stonden ze samen op het festival. Maar dit was ook een fantastische samenwerking, heel mooi, maar het Quartet, Marlijn, hoe groot zijn zij? Um, ze zijn uniek. Uh, sinds 1973 ja? gaan ze totaal hun eigen weg en uh, trekken zich niks aan van de conventies. Het is natuurlijk een grote klassieke traditie met de st uh, strijkkwartetten, maar zij zijn altijd samenwerking aangegaan met levende componisten die ze niet alleen... In Amerika en West-Europa vinden, maar overal oh, over de wereld. Ja. Tot in het verre, verre Lapland en diep in Afrika vinden zij muzici om echt mee samen te werken. En jij was al fan van ze, en toen. Uh, en nu spelen ze ook nog een stuk van jou op het festival. Klopt, ja. Ook heel bijzonder. Ja. Wat, wat maakt hun zo goed? Um, kijk, ze spelen heel strak. Uh, uh, super, super technisch, er zijn ja. een aantal. gewoon. Nou ja, ongelooflijke. Ja, kundige, vak, kundige vak, dingen, uh, ja, mensen. Maar ja. daarnaast hebben ze gewoon een, een echt een visie op muziek en wat muziek kan zijn. En daarmee hebben ze ook gewoon maken ze echt impact in ja, de muziekgeschiedenis. En beïnvloeden ze dus ook weer uh, componisten. Ja. Het Kronos uh, gaf dit het festival dus ook een aantal masterclasses. En opvallend is dat er ook een masterclass werd gegeven aan een saxofoonkwartet. En wij namen een kijkje bij die masterclass. Hello. Hello. Hello. Oh, hi. I saw you on YouTube this morning. Oh, You're fantastic. <laughs> okay. I really am looking forward to Hello. to awesome hearing morning. you. It's always so funny to hear you do the quartet because I mean, because I'm so used to seeing a bow, you know, as opposed to <laughs> So it was really interesting. I enjoy master classes. Um, uh, students are very uh, inspiring in a lot of ways. Um, and plus, if there's something that's not going right, I always feel like I'm learning, because I have to analyze what is what can make it better. Slow down even more. more. Yeah. Da da de, de, da di da and be a little more demonstrative. Control the space before you even begin and get in the mood of what you're doing. Da da da da da da da da da Not da da da da okay. I also think you guys should move more, really feel that one and I think you'll be more together too. You know, John, John is our dramatist, I mean he's a great actor, he's the second violinist and he'll, he da da da da, you know, he's gonna own the stage and so you have to have this silence like in any actor and then you have to say something, you can't just say something but you have to give notion that you're starting, okay? So own the stage, let everybody, and everybody has to be silent, everybody can't move, let her take the role. <laughs> Ja, en dat maakt allemaal de verschil. Ik denk dat het het publiek voorbereidt voor de publiek die je speelt. In plaats van als je zo sluit bent en je gewoon breedt, mensen zeggen, oh, is het tijd om te gaan? Ik heb niet even vijf minuten. Oké. Goed. Dank je. Het is echt een plezier om jullie te coachen. Je klinkt fantastisch. Dank je wel. Dank Het Ebonyt Seksofoon kwartet is hier in de studio. Dieneke, ja, jullie kregen toch een bijzondere masterclass. En jij kreeg vooral, uh, jullie kregen vooral tips om meer de ruimte in te nemen. Om bijna een beetje meer te acteren, hè? Hoe is dat voor jou als saxofoonspeler? Ja, heel bruikbaar en uh, ja, ook wel nieuw voor ons. Ja? En het is ook wel grappig dat juist de strijkers ons vertelden... dat we juist heel erg moeten ademen voordat we inzetten. Want ja, ja we ademen natuurlijk sowieso. Ja. Maar ze vertelden ons om echt te laten zien ook. Uh, en het, het publiek voor te bereiden, uh, ja, op... Op, de, op wat, op er, geluid, komt. Op wat ja. er komt, ja. Want uh, jullie spelen iets wat oorspronkelijk voor strijkers is geschreven. Ja. Is dat moeilijk? Um, nou ja, soms uh, kom je wel problemen tegen. Met, uh, ook omdat we moeten ademhalen natuurlijk. Ja. Sommige passages die zijn heel erg uh, geschreven om, om door te, om gewoon lekker <laughs> door, door door. te spelen. Ja. Dus dan moet je ja, uh, ja, oplossingen vinden. En ook soms uh, met registers en uh, technieken, pizzicato. Hoe ga je dat uh, oplossen? Ja, wat is de meest, meest waardevolle tip die je vandaag hebt gekregen? Um, ja, ook heel erg om uh, niet alleen op het podium uh, te zijn... maar ook met 10 uh, te luisteren naar hoe het publiek het uh, uh, hoort. Zeg je moet maar. eigenlijk een beetje zelf, Ja, 10 het in, het, in het publiek te zijn en uh, van een afstand te luisteren, zeg Ja, maar. heel goed. Nou, jullie gaan uh, spelen Aria Opus 9 van componist uh, Wijnberg. En Johannes heeft dat speciaal voor de saxofoon gecomponeerd. Gearrangeerd. Bewerkt Ja. ja. <tie> ik maak er zo groot <tie> van. Neem dat podium. Dat zei die man te slotte. Zijn jullie klaar voor? Dan geef ik het podium aan jullie. Geef ze een heel warm applaus. Het Saks Slonk Quartet. Zelden bereikt ons nu goed nieuws over Syrië. Maar afgelopen woensdag in Carré waren we getuige van een klein Syrisch wonder. blur -zanger Damon Elburn wist een Syrisch orkest van topmuzici weer bij elkaar te brengen. Een uiteengevallen orkest dat bijna vijf jaar niet meer samen heeft gespeeld. Omdat de meeste muzici op de vlucht waren voor de oorlog. En dat ze hier samen in Amsterdam op een podium muziek konden maken was reden tot tranen en feest. En extra emotioneel was het voor broer en zussen Ravet die elkaar voor het eerst in jaren weer in de armen konden sluiten. بس وصلنا تقريبا شيء 4 سنين 4 سنين يعني ما احنا هذا الجروب ما لعبنا مع بعض يعني هي شغله الحلوة إنه رجعت شفت اللي بحبهم يعني رجعنا الاوركسترا كلها شفناها ولعبنا سوا يعني شغله كثير مهمه هاي هي الحركه اللي معتاد We zijn niet verreken, ik ben niet verreken, ik ben niet verreken, We zijn niet verreken, ik ben niet verreken, ik ben niet verreken, ik zijn niet verreken, ik ben niet verreken, ik ben verreken, ik We zijn ik ben verreken, ik We zijn They're fantastic musicians and I think it's great to help get them back together and see them happy again and you know take them out of that uh, zone of, of, of uh, being tired and, you know, stressed and, and stuff. <laughs> One of the main reasons that we all agreed on from the beginning was, hey, it would be great to show people the other side of, of Syria rather than the stories that we've become accustomed to hardship and, and, and refugees and war and death and destruction and all of this stuff. So, again, we're human just like everyone else and uh, you know we laugh we joke we play we make music <laughs> بنامت يديهم ثواني ثواني بين يديك بين يديك على ريم اللي بتغني لها كثير شيء خاص يعني هاي الاغنيه بالذات كثير بترجعني لايام نحن مراهقه ايام اللي كنا بالبيت سوا <speaking brewery> حالة سلام يفترض لكل العالم نحن عد بدنا حرب بيكفي يعني خلص طلفنا متنا من جواتنا يعني. خلونا عد نكمل حياه لأن الحياة قبدة بكثير من الموت هي إن شاء الله إن شاء الله تصار رسالي للكل إنه خلص السوريين حاشطا بيكفي Ja, en het orkest is begonnen in Amsterdam, maar gaat nu op Tour door Europa. En jij was bij deze bijzondere avond, wat voor avond was het? Ja, ja. ja het, het was echt legendarisch. Ja? Uh, <laughs> uh, het was heel, uh, uh, heel bijzonder. Het was ook heel duidelijk chaotisch. Mensen ja. hadden een paar dagen om een heel programma voor te bereiden. Een dirigent kon ook geen uitreisvisum Precies, krijgen, die was ja, er niet, die hè? was uh, verboden. En uh, er waren ook allerlei gastartiesten ingevlogen om het nog uh, uh, spannender te maken. Uh, misschien ook om nog meer kaartjes te, uh, te kunnen ja. verkopen. Want het is natuurlijk heel onbekend om te zeggen traditionele Arabische muziek. Ja. Dan denkt iedereen weer van... Oh, Arabistan, dat ken ik van het journaal. En dat is eigenlijk wat, mij zo, wat ik super belangrijk vind, dat dit project dat dit op televisie is. Want ja. ik, heb, ik ben Vin in Damascus geweest. En zo herinner ik het. Ja, want jij hebt veel, uh, je bent uh, veel in Syrië geweest, je ja, hebt gewerkt ja. met Syrische muzici, ook met Klopt. vluchtelingen ja. en Jordanië. Ja. Ja. Uh, wat, wat herken jij? Dat... Ja, een, een levendige, bruisende cultuur met een ongelofelijke traditie. Uh, ik heb gewoon super goede herinneringen altijd aan, aan Syrië gehad. En, wat er nu gebeurt, is dat op televisie zie je niet alleen wat er bijvoorbeeld gisteren is gebeurd... maar er wordt ook bepaald wat er gaat gebeuren. Want, uh, televisie en verslaggeving is ja. gewoon een factor in die hele oorlog. Dus het heeft impact dat wij vooral de terroristen, de rook, uh, de vluchtelingen, de problemen zien. Ja. De slachtoffers. En dat we dit uh, niet meemaken. En daarom ja. is het zo essentieel dat we dit konden meemaken in Carré... Ja. Uh, om eigenlijk veel meer te leren over en te begrijpen over wat uh, ja, Syrië is. Ja. Maar ook vooral om te zorgen dat we die, uh, uh, ook de toekomst naar onze hand zetten. En dat we het niet allemaal in ja, een soort gevoel van machteloosheid uh, laten gebeuren. Ja. Zie je daar nog een rol voor jezelf in weggelegd? Oh, ik... Ik zag ook gemiste kansen tijdens het concert. Ja, ja. Dus ik, ben te, ik sta te popelen natuurlijk. Ja. Um, ik heb zelf ook nou ja, een heel, heel mooi project uh, lopen. Ik ben met Syrische muzici bezig. Die dus allemaal in Nederland wonen tussentijd dat is ook heel, heel inspirerend. Dus ik heb je inderdaad ook. Uh, ja, je hebt uh, je eigen censuur. Je komt ja, uh, en ja. je gaat ons laat. En die boodschap he, die ze over wilde brengen van uh, uh, positieve energie, die is voor jou overgekomen op die avond. Oh, absoluut. Ja, ja, ja. en het is, het is gewoon heel zonde dat ze inderdaad na, na korte tijd weer allemaal uit elkaar gaan. Ja. Dat is realiteit. Dus, uh, maar ik hoop zeker uh, dat de mensen die nu bijvoorbeeld in Europa zijn, ook gewoon ja, dat, dat contact, van, toch van hart tot hart. Ja. Uh, wat in de muziek ontstaat, dat, ja, dat ze daar uh, ja, dat, dat, dat, uh, verder gaat. Ja, nou we gaan we blijven je volgen en misschien weer weten we het volgend yes. jaar weer. Of bedankt voor je komst ja. en heel veel succes. Blijf een paal ook. Ja. ja. En tot zover het Holland Festival 2016. Fijn dat u hebt gekeken. Wij hopen er volgend jaar weer te zijn. En voor nu een hele fijne dag. Tot dan. Dag. Dankjewel.